Eerste kaartje. Waar zou je wel willen wonen? Oh Gelukkig Dat is makkelijk om te beginnen. Um, ik zou heel graag aan de westkust van Schotland op een schiereiland wonen, liefst bij een groot kasteel in de buurt. Wie zijn je favoriete auteurs? Uh, mijn favoriete auteur is Josette uh, Heyer. Het is de uitvinder van de kasteelroman. Uh, ze heeft het genre van de Regency novel uitgevonden en uh, omdat ze geld wilde verdienen, moest verdienen voor haar gezin. En binnen dat genre heeft ze eigenlijk een parodie op haar eigen genre gemaakt. Het is een uh, guilty pleasure van uh, Stephen Fry. Zo ben ik op de boek gekomen. In een interview zei hij van nou als ik echt, echt een zondag vrij heb, dan lees ik Svercette Heyer. En toen was ik heel benieuwd. Dus Svercette Heyer. Wat zijn je favoriete kwaliteiten in een vrouw? Ja, het is wel een hele genderspecifieke vraag. Um, ik vond uh, Belle van Zuiden, die zegt ik heb geen talent voor ongeschiktheid. Vooral dat ze talent gebruikt. Uh, dus de favoriete kwaliteit in een vrouw zijn wel strijdbaarheid. Wat is de grootste fout die je in je leven gemaakt hebt? Dat is er één, oké. Okay. Um. De grootste fout die ik in mijn leven gemaakt heb is denk ik wel uh, het mezelf zo moeilijk maken dat ik naar Schotland moest verhuizen. En daar in een eco-dorp gaan wonen, zonder duidelijk verdienmodel en bijna opgeblazen worden door een Japanner. Ja, dat was wel de grootste fout. Uh, door een boek over te schrijven was dan wel weer een goed idee. Wat waardeer je het meest aan je vrienden? Uh, nou, dat ze überhaupt uh, mijn vrienden willen zijn en mijn eindeloze gezanik aan willen nou. horen. Altijd maar weer zeggen, oh ja, leuk dat je belt. Dat is mijn een waardering voor mijn vrienden. Ja. Waarom wilde je dit boek schrijven? Ik wilde dit boek eigenlijk niet schrijven. Ik vond het een heel gevaarlijk boek om te schrijven. Omdat het gaat over intimiteit en seksualiteit. Ik dacht, nou, kan je als vrouw beter niet doen. En daarom wilde ik het toen wel schrijven. Toen dacht ik, oké, okay, als ik hier zo bang voor ben, kan ik het maar beter wel doen. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? Het is het meest persoonlijke boek dat ik heb geschreven. Um, ik um, heb ook een naakte vrouw op de voorkant, omdat ik vind dat ik me daarin helemaal bloot geef. Wil je dat mensen dat lezen? Ja, omdat eerlijkheid uiteindelijk toch het lekkerste is. In hoeverre is dit nieuwe deel over Clifford Castle anders dan de vorige drie? Kijk, ieder boek in de Clifford Castle serie gaat één laagje dieper. Dus het makkelijkste niveau was boek 1. Dat was gewoon een leuke verrassing en verbazing. Uh, boek 2 ging waarom, wat zit erachter. Uh, boek 3 ging van, hmm, wat is het pijnlijke verhaal van hoe ik hier kom. En in boek 4 ga ik echt op de laag van, oké, okay, wat zijn alle dingen die je niet wil zeggen, niet wil dat mensen van je weten, niet wil toegeven. Dus uh, het is anders dan de vorige drie. Wat ben je liever huishoudster of schrijver? Um, nou, huishoud is wel rustiger. En het was natuurlijk een enorm leuke inspiratie om uh, huishoud te zijn. Dus liever ben ik schrijver. Oh, ben je beter in het huishouden geworden na je tijd op het kasteel? Nee, slechter eigenlijk. Omdat ik uh, zo overveel heb gehuishouden dat ik er nu echt heel erg genoeg van heb. En dat ik strijken zonder een kamer om in te strijken, toch minder aantrekkelijk vind. En dat als ik niet drie kilometer hoef te stofzuigen, dat het eigenlijk niet meer zo boeiend is. Dus ik ben heel erg verwend geworden in huishouden. Ja, ik vind Artemisia Gentileschi echt een kunstenaar die me zo keihard in mijn maag raakt. Dat ik er iedere keer weer verbaasd over ben. En dat zij op de voorkant van mijn boek staat, vind ik echt... Geweldig, dus als ik dat oppak denk ik, wauw, daar is ze.